Hallo, goedemiddag luisteraars en kijkers van bij een nieuwe aflevering van Onlinehof. Uh, de nieuws en actualiteiten terugblik van de Piratenpartij. Het is vandaag uh, 25 april en we hebben diverse nieuwsberichten waar we op uh, zullen reageren vandaag. Uh, maar allereerst een uh, kort, kort moment van uh, van rouw om de internetheld Dan Kaminski, waarvan ons helaas gisteren het nieuws uh, bereikte dat hij is overleden. Uh, Dan Kaminski heeft uh, heel veel gedaan voor de veiligheid op internet. Uh, zijn claim to fame is toch wel uh, zijn paper uh, waarin hij laat zien dat het DNS systeem kapot is qua veiligheid en wat geleid heeft tot het ontstaan uh, van uh, DNSSEC als uh, veiliger alternatief voor het uh, DNS-systeem. Ja, het uh, DNS-systeem is waardoor jij gewoon uh, een websiteadres kan intypen, zoals bijvoorbeeld Google.com dat dat vertaald wordt naar de nummertjes die nodig zijn om een verbinding te leggen met de computer waarop die website gehost wordt. En er zaten fouten in qua afluisteren, maar nog veel erger: het was mogelijk voor vervelende mensen om andere IP-adressen in te injecteren voor bijvoorbeeld Google.com, waardoor DNS-systemen uh, dan foutief uh, naar gehackte servers doorverwezen, als jij bijvoorbeeld Google.com uh, intypte in je browser. Nou, Met DNSSEC, uh, veel mensen hebben er uh, onge ongemerkt heel veel profijt van, want je hoeft daar als klant, als gewone gebruiker, hoef je niks voor in te stellen, het is jouw internetprovider die ervoor zorgt dat het werkt. En, uh, maar het heeft wel internet veel veiliger gemaakt. En hij heeft nog heel veel andere dingen gedaan. Kijk zijn Twitteraccount, at uh, Damin En nou ja, daarmee wou ik even beginnen. Um, tenzij iemand anders nog even op Den Kaminski wil reageren, geef ik het woord uh, aan Jung over... De nieuwste Facebook-uitspattingen van deze week. Ja, het, is, uh, het, het haalt niet op, uh, zou ik bijna willen zeggen, bij Facebook. Uh, nou ja, volgens mij loopt het onderzoek in Ierland uh, over die 500 miljoen uh, gelekte gegevens. Uh, maar ja, recent dus uh, dat er iemand gevonden heeft dat er een toeltje bestaat, uh, dat je dan... Uh, ja, als het ware, kunt inprikken bij Facebook. En dat je dan allerlei uh, e-mailadressen uh, eruit kunt gaan trekken. En zodra je er eentje hebt, dan kun je bij wijze van spreken via het... Uh, ja, adresboek wat je zelf hebt in Facebook... Uh, dan steeds verder uh, de boel open gaan trekken. Uh, het lek is gemeld bij Facebook. Alleen het interessante is, is dat de eerste reactie was van... Uh, ja, nou ja, dit is niet zo'n heel uh, veelgebruikte hack en uh, wij zien op dit moment niet de noodzaak om uh, dit weer te gaan dichten. Uh, ja, dit geeft dus wel aan, dat hebben we volgens mij wel vaker gezegd van hoe Facebook blijkbaar over de privacy van zijn gebruikers denkt. En op het moment dus dat er uh, een, een lek wordt gemeld, dat ze dat, ja in ieder geval de, de meest recente meldingen dat ze dat gewoon niet serieus lijken te nemen. En ja, ik bedoel vooral voor zo'n bedrijf wat gewoon zoveel accounts heeft. Zoveel weet over zijn gebruikers. En dan die gegevens niet fatsoenlijk afschermt, niet fatsoenlijk afschermt. Uh, Ja, ik, ik, ik zou zeggen van uh, dit is weer een reden om Facebook gewoon de ja, hoogste boete uit te gaan delen. Omdat ze ja, privacy gewoon absoluut niet serieus nemen. Ja, ik zag deze week ook een intern uh, stuk van Facebook uh, gelekt uit het managementteam waarin letterlijk stond van uh, als, we, als de media aandacht uh, verstilt dan uh, hoeven wij het probleem ook niet op te lossen. Echt uh, hoogste boete <lacht> geheel terecht. Uh, en, ik, ik voel me ieder jaar meer gerechtvaardigd dat ik mijn Facebook-account uh, al uh, jaren niet meer geopend heb. Ja, je wordt op deze manier ook niet gemotiveerd om het uh, wel te doen. Hè? Nee, inderdaad. Oké, okay, uh, André, wat, heb jij nog een, iets over Facebook? Uh... Mute. Mute. André staat op uh, mute. Uh, maar ik geloof dat het uh, antwoord op mute Dat is omdat ik iets op de achtergrond heb. Dat geluid wilde ik niet door, maar mijn machine reageert Ik wil namelijk. Nou, ik uh, ga er even uit. Ik ga even kijken of ik het probleem heb. Ja moet. hoor. Oké, okay, dan, dan denk ik dat we naar het, uh, het volgende onderwerp uh, uh, gaan. Uh, dat is uh, Apple die zich uh, uh, uh, dingen verkoopt zonder ze te verkopen. Hoe zou je het omschrijven? Jong kom er maar in. Uh. Ja, dit, dit is uh, denk ik weer in de categorie van uh, ben je wel volledig eigenaar van wat je nu eigenlijk koopt? Uh, uh, ja, ook nog even, nog even kort terug naar uh, Dan Kaminski. Uh, die was ook volgens mij een van de... Mensen die de Sony Rootkit op de cd's uh, ja, uh, naar buiten heeft gebracht. Wat je zou eigenlijk zeggen van op het moment dat je iets koopt. Uh, afgezien van garantie en dat soort dingen. Dat je dan eigenlijk niet zoveel meer met de verkoper zelf te maken hebt. Hè? Dat je gewoon eigenaar bent van uh, wat je gekocht hebt. Uh, ja, in de tijd dat uh, ze onder andere bij Sony dachten dat ze de uh, verkoop van cd's nog moesten beschermen. Uh, dan hadden ze dus zeg maar een stukje software op de Audio CD meegeleverd. Dat op het moment dat je het op een computer probeerde af te spelen, dat er een stukje software werd geïnstalleerd waar eigenlijk niemand op zat te wachten. Uh, en dat is iets waar denk ik denk uh, toch ook wel uh, heel terecht uh, aandacht aan heeft gegeven van jongens. Uh, welkom je... terug, uh, lieve kijkers en luisteraars. We zijn. Uh, Terug met Onlinehof, het Nieuws en actualiteitenprogramma. Vandaag uh, te gast uh, André Lindenbank, Jiyoung uh, Dijkhuis, Yuri Evers en ik ben uw presentator David van Dijk. Uh, we hebben voor de onderbreking uh, het gehad over Facebook en uh, nu zijn we naar de volgende technolog doorgegaan. Apple. Uh, Jung, kan je zeggen wat je uh, net aan het zeggen was? Kan je dat even terughalen? Ja, dit, dit is zeg maar weer de categorie van uh, als je iets koopt, ben je dan eigenlijk wel volledig eigenaar. Uh, ja, dus ik weet, ik weet niet precies waar we eruit gingen, maar laat ik even meteen uh, nu naar uh, Apple zelf gaan. Uh, op het moment dat jij een, laten we zeggen, een iPhone of een iPad koopt, uh, dan moet je ook een uh, ...Apple ID aanmaken. Uh, anders kun je er niet zoveel mee. En kun je al helemaal volgens mij geen apps uh, installeren. Of uh, zoals vroeger, uh, liedjes uit de iTunes store uh, kopen en afspelen. Uh, ja, wat er nu aan de hand is, is dat iemand die heeft... Uh, ...ja, als ik het artikel goed gelezen heb, laten we zeggen iets van 25.000 euro... Bij Apple besteedt aan uh, apps en uh, ja uh, misschien ook wel aan, aan films en muziek. En om de een of andere reden, dat, dat, dat kon ik helaas niet uit het artikel halen, maar Apple heeft zijn uh, ID geblokkeerd. En dat betekent dus eigenlijk ook dat hij niet meer bij zijn apps kan, niet meer bij de muziek kan, niet meer bij de video's kan. En ja, hier kun je dus eigenlijk afvragen van... Klopt dit wel? En ik, volgens mij in het artikel stond ook dat Apple zich eigenlijk een beetje probeerde te verdedigen met van, ja, ja, ja, er staat wel uh, een knopje met, in het Engels, he, buy, oftewel kopen, maar iedereen weet dat dat niet zo is. Ja, terwijl ik eigenlijk zoiets heb van, ja, op het moment dat je iets koopt, dan is er een overdracht geweest en uh, dan moeten er wel heel zwaarwegende argumenten zijn om zoiets nog terug te draaien. Uh, de, dus ja, en, en, uh, in de voorbespreking hadden we het ook nog even over uh, Bruce Willis, uh, die zijn uh, hele iTunes-collectie uh, zeg maar in de erfenis uh, wou overdoen uh, aan zijn kinderen. Maar ja, daar wou Apple in ieder geval ook niet uh, aan meewerken, want die had zoiets van, ja, we hebben het aan één persoon verkocht en het is niet de bedoeling uh, dat het overdraagbaar is. Uh, uh, maar ja, dit, dit is dus nog eigenlijk nog een, een stapje eerder. In de zin van, uh, ja, iemand uh, om wat voor reden ook Apple heeft dan dus het account geblokkeerd. En ik heb me wel eens laten vertellen dat op het moment dat jij eigenlijk echt uh, root toegang wilt tot je iPhone of je iPad. En uh, Apple komt daarachter. Uh, dat dat al een reden kan zijn voor Apple om, uh, om je account te gaan blokkeren. En eigenlijk... Zou ik zeggen van ja. Uh, het, het, het vervelende met Apple is ook wel van. Uh, je kunt niet om ze heen. Hè? Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens. Uh, bij Google uh, Music wel eens liedjes gekocht. maar daar had je in ieder geval nog de mogelijkheid. om het als mp3 te downloaden. Uh, ja, mocht uh, Google bij wijze van spreken failliet gaan. dan heb je nog steeds je muziek. Alleen bij Apple ligt het allemaal veel complexer. En eigenlijk zou je daarom ook zeggen van. Daarmee zou Apple ook veel terughoudender te zijn om die accounts te blokkeren. Ja, in het uh, verleden. Um, Apple hoeft niet eens failliet te gaan. Want bij Microsoft uh, had je ook een muziekapparaat met een muziekwinkel gekoppeld. De, de Zoom, de ZUNE. En die hebben ze gewoon afgesloten. En daar hebben mensen ook gewoon voor vergelijkbare bedragen aan muziek die ze gekocht hadden in de orde tienduizenden dollars uh, kwijtgeraakt gewoon omdat Microsoft besloot de, de Zoom te stoppen en ja daarom zeggen wij zorg dat je gewoon echte kopieën van de muziek hebt en om nog even terug te gaan naar de de, de Sony, Sony Rootkit, dat, uh, dat is wellicht geen nieuws, maar ik vind het toch even heel belangrijk om uit te leggen wat daar nu precies gebeurde. Um, de software, de, de CD uh, standaard zet uh, enige bescherming in. Een soort uh, error correctie zet er in de CD waardoor ook als er wat uh, data verkeerd wordt gelezen doordat er een krasje op de cd zit, dat de muziek toch nog 100% perfect kan worden afgespeeld. En dat werd kapot gemaakt door Sony. Vervolgens met hun software werd, werden extra drivers geïnstalleerd die dan die fouten gingen negeren. Wat ja gewoon ook extra risico's voor je computer is. Maar erger nog, er zat een grote fout in die software, waardoor als je dat gedraaid had, jouw computer gewoon uh, gevoelig werd gemaakt voor hackers via internet. Nou, dat, dat kan toch gewoon, dat is gewoon absurd dat ze daarmee weg konden komen en dat daar nooit enige schadevergoeding voor betaald is. Uh, ik heb zelf uh, geen Apple producten, maar ja, uh, voor mensen die wel Apple hebben, ja, er is inderdaad niet omheen te komen. En ik, ik zou een uh, hele grove voorspelling willen doen dat uh, dit, dit blokkeren misbruikt gaat worden. De, hier gaan mensen uitvinden hoe ze kunnen vinden. Kunnen zorgen dat andere mensen geblokkeerd worden. He, als je ruzie hebt met de buurvrouw, blokkeer het Apple account van de buurvrouw en ze kan niet meer op de telefoon. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Um, heeft een, een van jullie nog iets toe te voegen over Apple, Jury uh, of uh, André? Nou ja, in zijn algemeenheid natuurlijk gewoon het hele idee en daar zijn we als piraten natuurlijk altijd mee bezig van er is zoiets als uh, auteursrecht en uh, er is IP-rechten en zo en dat is één kant van de zaak waarbij je dus wil dat degene die iets maakt daar ook fatsoenlijk voor betaald wordt. Uh, dit is eigenlijk een beetje de andere kant van de medaille, dus dat als jij uh, iets maakt en je verkoopt dat aan iemand dan wil je ook dat die iemand dat heeft. En, en degene die het heeft, die wil ook dat hij het ook echt, he, echt iets mee kan doen. Want natuurlijk uiteindelijk is niet alleen de, de consument hier te dupe, maar ook uh, alle, uh, alle muzikanten, alle makers van films, die zijn hier ook een bepaalde manier te dupe van. Want er zijn weer mensen die niet meer bij hun materiaal kunnen komen en misschien ook nooit meer dat materiaal zullen kopen, omdat ze zoiets zeggen van dit is gewoon te onveilig. Dus het tast ook echt heel, heel fundamenteel de rechten aan beide kanten van het systeem. aan En de middleman, degene die het IP een soort van beheert, soms in eigendom heeft. En dat dan weer aan iemand anders doorgeeft. Platenmaatschappijen, Apple, Google, weet ik veel. Dat, al die, die organisaties die, die zich daar, daar, daar middenin gevrongen hebben om te zorgen dat zij... Uh, van uh, het geld wat van de uh, consument naar de docent gaat, dat ze daar iets van kunnen afromen. Iedereen die zich daar is, die, zijn, uh, die, die tasten de, de wetgeving aan en die tasten ook de rechten van beide kanten aan om te zorgen dat zij zoveel mogelijk geld eruit kunnen halen. En we moeten dus gewoon echt gewoon, vind ik ook weer, toe naar een systeem waarin wij als consument direct bij de producent gaan kopen. En dat, dan heb ik het niet alleen over dat ik hier naar de boer wil gaan... om daar een literje melk te halen, maar ik wil ook gewoon naar een website... of uh, op of een of andere manier van een muzikant kunnen gaan en daar iets kopen... en daar een transactie met de muzikant hebben waar, waar verder niemand tussen zit. En dat is ook gewoon om mijn rechten te beschermen, en om zijn of haar rechten te beschermen. Ik denk ja, veel dat als partij heel erg uh, ons, ons hard voor maken. Ja, veel piraten kiezen er ook voor om uh, t-shirts of andere band merchandise te kopen of concertkaartjes in plaats van uh, de muziek, omdat een veel groter deel van de inkomsten van, van die dingen naar de artiesten toe gaat um, ik draai wel eens een concert van uh, van een band maar dat is alleen maar van van de band waar ik dan ook de dvd van heb ja natuurlijk doe je dat althans ik vind dat natuurlijk ja want de uh, artiesten krijgen zo gewoon zo weinig van wat er ja. aan de muziek verkoop um, ik zag deze week nog een artiest uh, klagen over de Spotify-streamvergoeding. Terwijl de directeur van uh, Spotify uh, grapjes maakt dat hij Arsenal uh, wil kopen. Een van de duurste voetbalclubs uh, ter wereld. Uh. Ja. ja, en uh, in een van de bands die ik kan volgen, uh, ik weet niet of je het eerder gaat in uh, Nightwish. Dus de bassist die is uit de band gestapt begin dit jaar. Uh, en die is ook, heeft zich ook in principe teruggetrokken uit het publieke leven. En als motivatie, behalve een aantal dingen die in de coronacrisis gebeurd is. Nou misschien ook juist, al, juist in de coronacrisis weer naar boven kwam. Is dat hij als bassist werd geacht om uh, door te werken en, en te zorgen dat er stond. Waardoor andere mensen weer geld konden uh, blijven verdienen. Terwijl hij daar helemaal niet of nauwelijks voor, voor gecompenseerd werd. Hij werd gewoon geacht eigenlijk van 9 uur s morgens tot 5 uur s avonds uh, bij content, zodat andere mensen eraan konden verdienen. Dat brak hem op een gegeven moment gewoon op. Want hij wil best uh, naar een concert geven, want dat is hartstikke leuk. En dan doe je ook wat. En, en, en oké, okay, dat iemand anders dan aan die content misschien nog een keer wat verdient. Hallo, welkom terug, excuses voor de onderbrekingen, lieve kijkers en luisteraars. Uh, uh, ik, het haalt ons ook van het apropos af natuurlijk, maar uh, um, uh, ik wilde aan jou vragen, Jury, om jouw eigen onderwerp uh, te introduceren. Um, een, een vergadering van kamerleden en wat is er precies gebeurd? Kan je dat vertellen? Oké, okay. yes. Er was een vergadering van de uh, buitenlandse zakencommissie van Nederland. Ook onder andere die, die, die uh, wie zat er nou in? Een heleboel, uh, die short shortsman was volgens mij die, van, uh, die, die ook bezig was met China. Uh, daar zat Volkov in. Uh, Volkov is een, ja, een dikke maat van Navalny. En nou, uh, het, het gaat niet helemaal soepel in Rusland. Om het maar eventjes uh, een beetje kort door de bocht te zeggen. Met uh, Navalny gaat het niet zo lekker met hem. Dus ja, heel belangrijk dat uh, er met Volkov kan worden gesproken. Nou, wat blijkt dus? Um, die Volkov die heeft uh, helemaal niet zelf gesproken met... Um, met die buitenlandse zakencommissie. Maar het was een deepfake van, uh, ja, van waarschijnlijk de Russische overheid. En ja, dat, de, uh, hoe angstaanjagend is het om, ja, om nu te weten van... Oké, okay, je kan gewoon in een Zoom zitten. Denk je dat je in een Zoom zit met je, met je docent geschiedenis? Blijkt het gewoon een deepfake van de Russische overheid te zijn. Het, is, het klinkt nu nog bizar. Weet je wel? Alleen het is gewoon... Even uh, kijken, dat is van de week gebeurd. Van, van de week is het gebeurd. Van de week hadden we... De, voor, zover we, we voor, voor zover ik... kon terugvinden, de eerste grote... Uh, deepfake in een de Zoom gesprek. Uh, met... wereldleiders eigenlijk. Met... Uh, ja, de, dus... wie wil je nog meer op reageren? Het is... Het is uh, ik, ik laat zo even een plaatje zien. Ik probeer ondertussen even de techniek weer een beetje op te starten. Kan iemand even inhaken hier op dit onderwerp? Ja... Um, ik noemde... Kom maar hoor om, ik weet niet of dit deepfake fake heet. Uh, het is in feite gewoon uh, een animatie. Ik heb, ik heb het niet helemaal gezien hoe het, uh, hoe het gedaan is. Maar wat er normaal uh, dit, vaak dit soort dingen gedaan worden, is, is dat er uh, via facial recognition de, de verschillende punten uit je hoofd worden gepakt en gekeken en uh, gereconstrueerd. Welke bewegingen jij maakt met, met, je, met je hoofd. En die worden overgezet naar een. Uh, naar een realtime, naar een animatie. En uh, ja, ja, misschien moet je het ook wel een deepfake noemen, want dat is de term die misschien voor gebruikt wordt, maar het, het is natuurlijk gewoon wat, wat we kennen uit de uh, filmindustrie, waar, waarbij golven uh, uh, over de grond loopt. En dan lijkt uiteindelijk, als je uh, terugkijkt, een, een man in een zwart pak met allemaal witte puntjes te zijn geweest. Hè? Die beweegt en die, dat wordt overgezet naar. En datzelfde geldt voor heel veel andere dingen. En dat is hier dus ook het. We hebben hier een uh, model gemaakt van, een, uh, van iemand. En daar is realtime is die geanimeerd. En ja, dat kan. Dat kan je ook doen. Uh, TikTok doet, uh, pakt, pakt realtime allerlei dingen op je hoofd. En die volgt ruwweg je hoofd. Maar je kan het met veel meer punten doen. Dan kan je ook alle gezichtsuitdrukkingen proberen te simuleren. Ja, natuurlijk ja. gebeurt dat. Bij de standaard software uh, die je hiervoor kan installeren op je computer, zit ook uh, uh, een model van Daniel Radcliffe, dat je als Harry Potter uh, uh, kan uh, toespreken. Het is veel te makkelijk om te installeren en wij gaan het niet uitleggen. Zoek het maar uit als je het wilt proberen. Uh, het, het schendt ook gewoon het, het vertrouwen. Alles in de toekomst uh, kan in twijfel worden getrokken. Uh, nee. Dat uh, ik wel dacht, want, oh, sorry. Wat vond. Sorry. Mooi vond. Het is een van de reacties die, die ik erop zag. Want tegelijkertijd was er uh, iets met uh, uh, iemand die wel of niet iets gezegd zou hebben. En toen werd daar excuses voor aangeboden. Rutte speelde daar een rol in. Ik ben even vergeten wat precies de context was. Misschien dat een van de. Andere... Ja, dat was ook deze week inderdaad. Een. Uh, acteur... Een acteur die had een fragment waarin Rutte erg flirterig met een tv-persoonlijkheid, geloof ik, sprak. En het AD zei, deze acteur verspreidt een deepfake van uh, Mark Rutte. En dat bleek achteraf toch geen deepfake te zijn. Maar goed, uh, niet echt gerectificeerd, helaas. Uh, ondanks de grove beschuldigingen tegen de persoon die het filmpje verspreidde. Uh, ga verder André. Ja. Ik ga ik twee kanten van de zaak. Je hebt, aan de ene kant heb je uh, nu de mogelijkheid om, om realtime uh, te doen alsof je iemand anders bent. Je, je kan ook uh, filmpjes maken alsof je iemand anders bent. Die kan je op internet zetten. Uh, en Je kan iedereen alles laten zeggen tegenwoordig. Dus dat maakt dat, dat die kant van de, de zaak onbetrouwbaar is, maar de andere kant van de zaak was ook van datgene wat wel echt is, daarvan gaat nu iedereen roepen dat het misschien wel een, een, een deepfake fake is. Zeker, dat, lekker, dat is was ook. Uh, wat... dat was ook toch die president van Gabon, die had een video waarin hij een beetje uh, had een... Wat had hij nou? Iets, van een, had iets met zijn hoofd of zo, dat hij eventjes zijn gezichtsdrukken niet helemaal lekker gingen. En toen dacht iedereen dat hij gedeepfaked was. Even kijken. Dat, ja, dus iedereen ja, liep hem in. Ja, en toen kwam gewoon, er een koe. Gewoon codec-artefacten uh, was dat. En uh, gewoon even een internetpakketje wat mist. En je, je krijgt wat codec-artefacten. En mensen die dat niet herkennen, denken dat er iets bijzonders is. Ook heel veel van de alienjagers uh, uh, spelen met jpeg-artefacts. Uh, um, maar ik denk dat het tijd is voor het, uh, het, het volgende onderwerp. Het um, is een onderwerp wat ik uh, zelf uh, heb uh, ingebracht. Uh, computer says no. Uh, vreselijk voorbeeld in Groot-Brittannië. Uh, een van de redenen waarom de piraatpartij ook uh, de organisatie steunt. Uh, wij vertrouwen stemcomputers niet. Uh, de, wat, er, wat is er gebeurd? In Groot-Brittannië hadden ze bij de postkantoren een, een softwarepakket wat fraude moest uh, detecteren. Van de... Uh, gedaan door de bestuurders van het postkantoor. En die software heeft foutief heel veel mensen van fraude beschuldigd. Met... Geen mogelijkheid voor die mensen om zich te verdedigen. Tot gevangenisstraffen, toe, grote boetes, uh, financieel geruïneerd. Uh, dit is gaande geweest vanaf 2000. Uh, en pas in 2019, na uh, vele rechtszaken aangespannen door deze mensen, is er iets aan... Gedaan en zijn de mensen zijn mensen die hebben hier negen jaar voor in de gevangenis gezeten omdat een softwarefout zegt dat je gefraudeerd hebt. Uh, dat is toch ontzettend vreselijk dat je je stem je stem niet telt. Vinden wij al onacceptabel uh, onacceptabele schending van de burgerrechten, maar moet je voorstellen... dat je gewoon jaren de gevangenis in gaat. En wij, wij als Piratenpartij roepen op om... dit soort artificial intelligence systemen... om die transparant te maken. En we zijn daarom ook wel blij met wat er momenteel in Europa... Um, zijn er wat bewegingen geweest om richtlijnen rond artificial intelligence, uh, algoritme populairder gezegd, uh, te doen. Maar misschien wil hij eerst uh, een van jullie nog op uh, Computer Says No uh, reageren. Je jong? Uh. Ja, dit, dit uh, voelt uh, zeg maar vergelijkbaar met de toeslagenaffaire hier in Nederland. Eh. Ja, in dit geval gaat het uh, zeg maar om uh, ja, toch wel mensen die op een wat hogere positie zaten. Dus um, je, je zou eigenlijk zeggen in die zin wat, wat, wat minder kwetsbare mensen. Maar ook, ook daar zie je dus van uh, hoe makkelijk je vermorzeld wordt door het systeem. En uh, ja, dat die mensen dus blijkbaar ook niet uh, de, de, de middelen hebben gezien... Uh, om zeg maar een, een onderzoek aan te vragen, want stel je wordt beschuldigd van fraude... en het is een fout van het systeem, dan zou ik bijna zeggen van, dan zou je eigenlijk... vanuit het boekhoudsysteem toch eigenlijk ondersteuning moeten krijgen... dat uh, het fraudesysteem het bij het verkeerde eind heeft. Uh, ja, ik heb zeg maar ook de details niet echt, uh, maar de... Ja, je zou eigenlijk bijna zeggen van uh, bij die fraudesystemen heb je dus zeg maar, ook een soort van wederhoor nodig, uh, dat je gewoon niet automatisch op de uitkomst van zo'n systeem mag vertrouwen. Ja, zo... Dat is lijkt op onze toeslagen. Uh, dat je er is geen beroep mogelijk. Uh, in Nederland was het formeel, was het beroep wel mogelijk, maar werd het op allerlei manieren onmogelijk gemaakt. En als je in beroep ging, dan, dan werd het altijd afgewezen. Um, ik geloof dat het inderdaad in Engeland onmogelijk was om in beroep te gaan zelfs. Dus als ik het goed had, snel had gelezen. Dus het is inderdaad wel een, uh, een beetje vergelijkbaar. En het is dat je geeft een waarin we onze samenleving moeten gaan inrichten en ik denk ook dat het richtinggevend is voor straks de gemeenteraadsverkiezingen is dat we ook als we in de gemeenteraad komen dat een van onze aandachtspunten zal blijven zijn kijken naar wat uh, hoe de burgers behandeld worden door de gemeente en, en hoe we daar, daar, dat kunnen waarborgen dat, dat daar geen fouten worden gemaakt en dat iedereen recht heeft op, op, uh, op wederhoor uh, zonder dat dat weer leidt tot het dichtslippen van het hele systeem, want als je, uh, je kan als er wederom mogelijk is, uh, kan je dat uh, iedereen die dat, dat, de, daar geen heeft, die kan dat weer het meest plat leggen door uh, ja een, zeg maar -aanval uit te oefenen op zo'n systeem door uh, continu overal tegen in beroep te gaan. Maar goed, dat, dat, dat soort dingen wordt voor ons, denk ik, in de, tweede, in de gemeenteraadsverkiezing het volgende punt. Um, een van de punten, aandacht voor de relatie tussen gemeente en burger. Uh, voor wat betreft het, de behandeling in de digitale systemen van de gemeente. Ja, ik denk dat de vergelijking met de toeslagenaffaire ook erg uh, goed is. Dat, ja, de... Zo'n zo onmogelijkheid om in beroep te gaan. Dat, uh, en helaas wordt de computer wordt vaak gebruikt om zich achter te verbergen. Want bij de toeslagenaffaire is ook echt nog niet de onderste steen boven. Uh, het lijkt er heel duidelijk op dat die toeslagenaffaire dat dat niet een foutje, een programmeerfoutje is geweest, maar dat dat bewust onder druk uh, erin gezet is. Maar um, intussen is het uh, kabinet uh, blijkens uh, nieuws van deze week uh, vooral bezig met de zorgen dat er onderste steen nooit boven zal komen. Um, André, jij uh, bracht nog iets in... Um, van de transparantie van de ministerraad uh, notulen. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, dat gaat precies hierover. En dat gaat er ook over dat... Um, uh, kijk, in de notulen van de ministerraad staat... Dat, dat ze erover gesproken hebben om een aantal dingen te doen... Uh, om zich uh, te proberen to, tot uh, reden te, te brengen en uh, zorgen dat de Tweede Kamer uh, niet voldoende zou worden ingelicht over uh, de toeslagenaffaire. Namelijk alles wat uh, bezwaarlijk het kabinet moest bij scholen. Um, dat stond in de notulen. Die notulen zijn uh, geheim, uh, zeer geheim. Um, dus daar was daar tegelijkertijd meteen ook vanuit allerlei staatsrechten geleerd. Ja, maar je kan niet zomaar staatsgeheim uh, publiceren. Uh, en uh, dat je dus in een merkwaardig uh, spagaat, of eigenlijk is het gewoon een klassiek klokkenluidersprobleem. Uh, er, er, er wordt door een organisatie, wordt de wet overtreden. Uh, maar je mag om wat voor reden ook, mag je dat niet naar buiten brengen, uh, volgens de officiële regels. Uh, onder welke uh, omstandigheden mag het dan wel? Nou, het, dit lijkt me dat, dat, dit, dat het landsbelang hier groter is dan uh, het, uh, het staatsgeheim blijven van deze dingen. Want die zijn bedoeld om personen buitenschot te laten. Uh, en bovendien is het zo, het, naar mijn opvatting is het zo, die, die natuurlijk zijn geheim. Omdat wij de regering vertrouwen dat ze op een eerlijke manier... Uh, bezig zijn met, met het besturen van het land. En dat vertrouwen geschonden. Dus uh, ja, dit, dit, dit is toevallig de ministerraad. Uh, en als ministerraad zijn ze uh, beschermd door, door het staatsgeheim. Ze hebben hier zodanig het uh, vertrouwen geschonden dat, uh, dat wat, wat het terecht is dat Bieden ook als klokkenluider uh, hier, die het naar buiten heeft gebracht. Um, ik geloof dat, want dat deed Tom de Graaf morgen ook, dat, dat we daarbij nog wel de, de kanttekening moeten maken: dat morgen pas de notulen uh, ook uh, gepubliceerd worden en dat we dan pas echt weten wat erin staat. Um, dus het kan zijn dat het nog meevalt, het kan zijn dat er nog dingen zijn zwartgelakt, het kan zijn dat het allemaal geredigeerd is. Maar het kan ook gewoon zomaar morgen zijn dat, dat uh, we morgen weten dat inderdaad in de ministerraad hierover gesproken is. En als het mij vergund is om nog een tweede punt te maken, wat ik op Twitter ook al een paar keer geprobeerd heb te maken. Mag dat uh, David? Ja, ik wil nog wel even uh, op het klokkerluiderpunt uh, verder zo. Uh, ja. maar, want, uh, maar dat is misschien uh, meer een zijstraat ook. De Piratenpartij... Uh, is voor betere bescherming van klokkenluiders. Uh, we hebben in Nederland hebben we een zogenaamd huis voor klokkenluiders, maar ook, ook die zeggen dat de bescherming nog ernstig tekortschiet. Uh, deze week was er in de, voor een Amerikaanse klokkenluider, Reality Winner, die ook echt een typisch voorbeeld van klokkenluider uh, voor landsbelang, uh, de, de bevolking wilde waarschuwen voor uh, beïnvloeding van de verkiezingen. Uh, wederom, Piratenpartij, wij vertrouwen stemcomputers niet en ook dat hele aspect speelt daar uh, zeker in mee. Um, uh, de Piratenpartij wil ook voor deze uh, klokkenluider zeker bescherming. Uh, uh, misschien de, zeg, geef maar aan André, is het nu even naar andere mensen nog nee. reageren op de klokkenluider, of uh, uh, beter jouw tweede punt? Nou ja, ik, ik vind het misschien wel goed als je jong ook even gewoon vanuit uh, Piratenpartij Nederland er nog even op reageert. Hoe staan we er als Piratenpartij Nederland in en wat gaan we in de Tweede K, in de, zeg het alweer, in de in straks meedoen? Uh, ja, nee, ik, ik denk dus dat het al eerder gezegd is van, uh, ik denk dat het onderwerp klokkenluiders uh, misschien de laatste tijd eigenlijk ook wel uh, te weinig besproken is. Uh, aan de ene kant is het zeg maar wel gelukkig dus dat er wel steeds meer dingen naar buiten komen, maar ja, je, je hebt wel het gevoel van uh, dat een aantal dingen misschien ook al veel eerder naar buiten hadden moeten komen. Uh, als bescherming van uh, de burgers, een beetje misschien ook de bescherming van het land zelfs. Dus ja, ik denk ook binnen gemeentes dat er heel veel dingen misgaan. Ik bedoel, aan de ene kant, ik bedoel, dat er fouten worden gemaakt is, made, is, is mm -hmm. menselijk. En yeah, Wat we ook weten is dat het een hele menselijke reactie mm -hmm. is mm -hmm. om dat dan ook uh, proberen te verbergen. Uh, en het, het risico is denk ik ook van als je dus bijvoorbeeld ziet dat uh, jeugdzorg uh, naar de gemeentes wordt uh, gebracht. Uh, dat op zichzelf hoeft geen probleem te zijn. Maar ook, ook dat is weer zo'n onderwerp of dossier uh, waarbij er eigenlijk heel veel transparantie nodig is. Uh, omdat er toch... Uh, ja, beslissingen genomen kunnen worden die, die een enorme invloed kunnen hebben op de levens van mensen en in dit geval dus ook van, van jongeren. En ja, je wilt toch wel graag dat, dat, uh, dat die beslissingen op de juiste gronden genomen worden. Uh, natuurlijk, het, het is niet de, uh, de bedoeling dat, um, uh, dat je de beroepsprocedures als een soort van uh, uh, DNS-attack uh, in de zin van wat volgens mij was het vroeger ook. Ook eens een keer geprobeerd met uh, bekeuringen voor uh, snelheidsovertredingen. Van als iedereen nou gewoon standaard uh, een beroep indient, dan uh, slipt het systeem wel vol. Uh, maar ja, het, ik, ik denk dat op dit moment de balans uh, meer doorgeslagen is in de richting van dat we echt wel meer transparantie nodig hebben. En uh, ja, hoe meer je bij de gemeentes gaat beleggen, uh, hoe meer je daar ook bescherming van klokkenluiders uh, nodig zult hebben. Ja, er de, de wordt ook gewoon in Nederland heel veel op gemeentelijk niveau besloten. En daar is de Piratenpartij helemaal niet tegen ofzo. Dat, uh, dat is helemaal prima. Wat dingen die op gemeenteniveau besloten kunnen worden, is het vaak ook gewoon goed. Maar dus datzelfde probleem met die, uh, dat blinde vertrouwen in computers, zien we dus in meer dan 200 Nederlandse gemeenten ook gebeuren waar ook fraude opsporing ondersteund met computers wordt. Nou, uh, daar zit er ongetwijfeld nog toeslag, uh, schandaalachtige affaires onder de onder de wateren uh, verstopt. Um, Oké, okay, um, dat uh, ja? André wilde Mag graag. Ik... Dat punt, het gaat over regeerbaarheid denk ik dat je wilde hebben of heb ik verkeer ja, dat verkeerd gegeven? Ja, klopt. Uh, en een opmerking over de uh, afsluiting van het vorige. Kijk, uh, we hebben een overheid om, om voor, voor ons een aantal dingen te regelen. En zolang iedereen bij de overheid de, uh, maar werkt vanuit het idee dat hij voor de samenleving werkt, is er geen probleem. Op het moment dat de mensen binnen de overheid, of binnen clubjes binnen de overheid, de, de club belangrijker vinden dan de dienstverlening, en dat is het onderliggende patroon wat je steeds ziet, dan gaat het mis. En dat is uh, wat we echt moeten zorgen dat weer terugkomt, in, in, ook in alle gemeentes, in alle provinciale staten en, en in de Tweede Kamer, het gevoel dat we daar zitten om uh, voor de burgers iets te betekenen. Nou, en het tweede punt was, het ging over regeerbaarheid, omdat ik, uh, ik zie die discussie de hele tijd terugkomen. Ik zie uh, continu ook uh, aanvallen op, uh, op Kaag en uh, Hoekstra nu ook. Ik zag meteen nadat uh, dingen van RTL bekend waren een echt een enorme, op Twitter een enorme aanval op uh, Kaag. Uh, en dat is kennelijk dan ook zo georchestreerd, dat gevoel heb ik dan. Uh, het idee wordt is om uh, te zorgen dat niet alleen meer Rutte verantwoordelijk is, uh, gehouden kan worden voor alles wat er misgegaan is in het kabinet. Maar dat we de, de, de, uh, de schuld gaan verspreiden over zoveel mogelijk andere mensen. Dus ook naar Kaag en Hoekstra met het idee dat, dat daarmee uh, het, uh, de verantwoordelijkheid van, uh, van Rutte ophoudt en dat Rutte gewoon weer Rutte 4 kan gaan formeren. En, en dat is waar, waar ik op dit moment toch heel ernstig uh, moeite, uh, moeite mee heb en waar ik tegen wil waarschuwen. Ga niet mee in dat frame dat iedereen even schuldig is. Als er in een, als er in een kabinet gesproken wordt over uh, of we wel of niet dingen moeten doorgeven aan de Tweede Kamer. Dan is Rutte als premier daar verantwoordelijk voor. Die heeft dat waarschijnlijk ook die discussie met de ambtenaren voorbereid. Die heeft een antwoord voorbereid waardoor hij denkt dat hij weg kan komen met het onvoldoende informeren van, uh, van de Kamer. Dan brengt hij dat in in het kabinet. Dan wordt daar misschien ook over gesproken. Uh, als niet iedereen onmiddellijk door heeft waar het over gaat en onmiddellijk daartegen protesteert. Uh, ja, is niet goed, had je beter moeten weten, maar maak je niet net zo, net zo schuldig als Rutte. Het blijft gewoon het probleem van de minister-president die, die dit in initiatief neemt om de, de Kamer niet goed te informeren. En uh, je kan er als kaag, die had best kunnen zeggen, ja, men bent er helemaal niet mee eens. Dan was de consequentie gewoon geweest dat ze uit het kabinet had moeten stappen. En datzelfde geldt voor Hoekstra. Uh, op het moment dat je in een kabinet zit, is degene die dat voorzit, die heeft zoveel macht over, om de, ook omdat hij de grootste partij vertegenwoordigt heeft, zoveel macht over uh, de andere mensen, dat ik het niet helemaal terecht vind. Ik vind dat ze misschien hebben zitten slapen, maar ik vind dat hier echt de hoofdschuldige Rutte is en het is des te meer reden uh, deze affaire om, om aan te geven dat Rutte volstrekt ongeschikt is om nog een vierde termijn in te gaan. Het mag best een andere VVD'er zijn van mij, liever niet, ik ben geen fan van de VVD, maar Rutte absoluut niet, want Rutte gaat dit, uh, deze hele manier van denken over uh, de burger als klant, uh, als degene die op een afstand moet worden gehouden, die, die alleen maar vervelend is omdat ze af en toe informatie wil hebben. Dat hele gevoel wat, wat daar bij Rutte in zit, dat ga je echt niet veranderen. Rutte kan geen leider worden van het nieuwe kabinet. Dat was de boodschap die ik er nog onder wilde zetten. Sorry, hi. Oké, okay, ja hoor. Um, tenzij Jung of Jury hierop wil reageren. Denk ik dat we uh, anders naar het uh, laatste... Onderwerp gaan. We oh, hebben er nog één. Oké. Okay. Uh, um, uh, mensen stonden te juichen toen. Twitter, uh, allerlei corona-waarschuwingen. Uh, uh, bij. Uh, tweetsen van Donald Trump en. echte gehinderen. Uh, Jullie, wil jij hem inleiden of zal ik het uh, verder doen? Ik wil uh, hem wel inleiden. Even kijken, ik pak even het artikeltje erbij. Dan zet ik even de camera op mijzelf. Niet als mag, ja. Even kijken. Uh, we hadden, ja. De... In India gaat het nu niet zo lekker met die corona. Hebben jullie vast allemaal een beetje meegekregen. Uh, nou, de Indiaanse overheid die heeft allemaal wetten waarmee ze dus kunnen zeggen van hey Twitter verwijder dat. En ja, Twitter heeft een heleboel kritiek over de corona aanpak, voor zover je het een aanpak kan noemen, in India van uh, Narendra Modi, de president volgens mij, premier, weet ik het, ja, uh, president. ja president van India, al die tweets, een boel tweets die daar kritiek op hadden, die uh, waren verwijderd, even kijken, um, ja, dus een heleboel tweets van politici in India zelf, uh, die zijn verwijderd. Um, ja, het ging ook over het zorgstelsel en ook een paar tweets die verwijderd waren. Even kijken, dat had ik ook gelezen. Um, nou, in ieder geval, het idee is van oké, okay, uh, het gaat niet goed met de corona en dat mag je niet zeggen op Twitter, want dan uh, word je er afgegooid door de, door de president van India of in ieder geval door zijn ministerie. Die vindt het niet goed dat er zoveel kritiek op is en uh, nou, hartstikke mooi toch dat, uh, dat we allemaal op één lijn zitten en uh, ja, ik, ik vind het echt te gek voor woorden. Dit is gewoon. Um, dit is echt autoritaire onzin. Uh, niet alleen van India, dat, dat, dat, dat heb je al een heel klein beetje af en toe. Alleen dat het gewoon op Twitter, dat Twitter luistert naar. Um, naar wat voor. Uh, ja, wat voor. er vanuit die overheid komen. dat is denk ik ook een waarschuwing voor mensen die nu zeggen: van hé, hey, uh, je moet die tokies van, van Facebook afgooien. Maar ja, als wij toch iets van Facebook afgooien, dan gooit, uh, dan gooit Modi de, uh, de mensen die kritiek hebben op zijn ding eraf. Want je legitimeert het dat de overheden uh, zoveel invloed hebben op wat die bedrijven doen. Wil iemand hierop reageren? Nee, het maakt heel, echt heel goed het, uh, het punt. wat ik. Uh, het, uh, hoe, wij kunnen niet zeggen van, hé, hey, doe dat dus niet als de andere kant zegt, maar je doet het zelf ook. De, de, en in dit geval ja, de wetenschappers die verwijderd worden van Twitter het is, uh, het is gewoon schandalig um, uh, André, heb jij nog iets op? nee, behalve dan natuurlijk weer kijk, we daar als piratenpartij altijd uh, uh, mee bezig zijn omdat het zo'n zo ingewikkeld verhaal is dat je, waarbij je enerzijds wil je absoluut niet dat, uh, dat mensen van Twitter worden gegooid omdat ze dingen zeggen die iemand uh, onwelgevallig is. Aan de andere kant wil je ook niet dat, dat, een, uh, dat er allemaal onzin wordt verspreid. En we zitten hier ook nog een keer met het probleem dat, dat er sprake is van een monopolist, de facto monopolist. Uh, dat is een groepje monopolisten bij elkaar. Die niet uh, aan wet en regelgeving, echte wet en regelgeving, gebonden zijn, omdat het private partijen zijn. En wat je eigenlijk, wat, waar we heen moet, is dat we een, een communicatieplatform hebben. Waar, waarvan de regering uh, verantwoordelijk is voor, voor dingen die, uh, die wel of niet gebeuren. Waarbij we keurig een WOP-verzoek kunnen indienen als er iemand uh, van afgegooid wordt. Uh, en dat we dan uh, niet zwartgelakt WOP-verzoek terugkrijgen. Uh, dat, uh, en ik denk dat we daar dat al heel lang vinden, en dat we gewoon in, in Europa zeker gewoon toe moeten naar een systeem waarin we zelf onze informatievoorziening in de hand kunnen houden en waar, waarin onze regels gelden over wat, wat wel en niet mag. En dat is veel meer dan uh, wat, wat in andere delen van de wereld geldt. En dus geen censuur en wel een uh, vrees een centrale overheidsdienst, want het is gewoon infrastructuur dit. En daar, dat, dat, dat besteden wij als burgers uit aan de overheid. En niet aan het bedrijfsleven. Yes. Oké. Okay. Um, dan denk ik dat ik uh, nog één laatst binnengekomen onderwerp uh, wil uh, benoemen. Um, sorry, Jury, deze is niet aangekondigd. Maar uh, de persvrijheid in EU-landen is in gevaar, was uh, gisteren een artikel op de NOS. Uh, in kleine stapjes wordt de persvrijheid steeds verder beperkt in veel EU-landen. Uh, niet alleen in Hongarije, maar in, in heel veel landen. En het wilde ik toch even benoemen. Wij, wij in, van de Piratenpartij steunen ook pers die ons niet vriendelijk gezend is. Uh, uh, wij zijn voor alle pers. Uh, pers moet vrij te werken kunnen gaan. Uh, um, ik, uh, daarmee wou ik, uh, komt er een, denk ik een einde aan uh, deze uitzending van Onlinehof. Uh, veel technische problemen. Ik zie Joem ook niet meer, geloof ik. Of ligt dat alleen bij mij? Uh, Als het goed is ben ik er weer. Ja, alleen zonder beeld, maar dat geeft niet. Je komt toch niet in beeld. Ja, ik wil even de gasten bedanken. In ieder geval uh, uh, mijn vaste medepresentator uh, Jung uh, Dijkhuis, uh, uh, André uh, Lindenbank uit uh, Zaandam, uh, onze man van de techniek en de redactie Jury. Uh, en ik was uw presentator. Uh, volgende week is er geen online hof uh, in verband met de algemene ledenvergadering van de Piratenpartij. Maar de week daarna zijn we weer gewoon uh, terug. Dank jullie uh, voor het kijken. Tot volgende week. En als jullie suggesties hebben, uh, stuur ze per mail. Dank u wel.